Welkom in het winterwonderland Wervershoofd. Klinkt wel leuk, hè? Winterwonderland Wervershoofd. Um, ik denk, deze kans laat ik me niet uh, ontnemen om gewoon eens een keertje in de sneeuw te filmen. Robert hier weer van grote makelaardij. We bevinden ons hier op de Florelaan 72 in Wervershoofd. Achter mij zien jullie uh, de dars. Uh, dus je kunt gewoon lekker dicht bij huis sporten. Uh, er zit zelfs een voetgangersbruggetje hier verderop. Dus je loopt er echt zo naartoe. Um, ik heb het hier over een hoekwoning. Een echte hoekwoning dus. Dus ook met een stukje grond ernaast. Um, ik zal hier even over het hekje heen stappen. Dan kunnen we mooi door de diepe tuin heen lopen. Het is toch prachtig die sneeuw. Het is een hoekwoning die wij verkopen voor woningstichting het Grootslag. dus is een voormalige huurwoning. prettige van een woningstichting uh, Huis is altijd wel dat het uh, qua onderhoud altijd wel goed zit. Uh, kozijnwerk is uh, al eens een keer vervangen. Houten kozijnen, uh, in panden bereikbare bergingen. Die zien we nu een, een tijdje. Ik sta nu in de bijkeuken. De bijkeuken zit tussen de berging en de uh, keuken in. Aansluiting voor wasmachine en droger. Nou, hier een uh, alleraardig keukenblok. Wel eenvoudig natuurlijk. Het is een uh, voormalige huurwoning. Maar wel gewoon netjes. Dus die hoef je ook niet gelijk te vervangen. Is al voorzien van een gaskoopplaat. Een betonnen vloer. We hebben hier een lekkere lichte woonkamer. Groot voordeel van een hoekwoning, natuurlijk, dat je dan zo'n zijlicht ook in hebt zitten. En dat je je tuin moet breken, dan bij een tussenwoning. Uitzicht op je eigen auto. Ook altijd wel prettig dat je je auto vlakbij kunt parkeren. Tref je nog wel eens anders hier op de vloerlaar, maar nu kun je gewoon je boodschappen gewoon zo naar je huis te brengen. Ja, en dit vind ik zelf ook wel heel prettig, doordat het das wat meer aan de noordkant ligt. Uh, kijk je hier gewoon ver weg. Je kijkt uh, naar het verlengde van de Olympiaweg en de vooruitgang, dus de oude voetbalvelden zeg maar. En een lekker diepe achtertuin. uiteraard het toilet? Netjes, eenvoudig. Meterkast uiteraard, voorzien van aardrijkschakelaar, ook al eens zijn we hier op de verdieping. We hebben een trap naar de zolder, grote zolder. Verder hebben we hier drie ruime slaapkamers. Deze is uh, nagenoeg voorzien van rechterbonden. Dat hebben we deze ook. Ja, en waar je normaal een heel klein slaapkamertje aantreft, heb je hier het voordeel, doordat de er aan de achterkant aan vastgebouwd zit, dat de woning aan de achterkant gewoon wat verlengd is, waardoor alle slaapkamers gewoon ruim zijn. Hebben we hier nog een uh, douchegelegenheid, gewoon netjes betegeld, niet heel groot, maar ja, voldoet uitstekend. Zoals al gezegd, Floralame 72 in Werfershoofd. Echt een leuke huis om een keer te gaan bekijken, neem even contact met ons op. 0228 520 520. Dus ik herhaal 0228 520 520.